Hallo, leuke ballon twisters allemaal. Welkom bij alweer een nieuwe video. Ja, iedereen denkt waarschijnlijk dat ik mijn haar heb afgeschoren. Maar dat is niet waar hoor. Ik heb deze morgen mijn haar gewassen met mijn moeder haar ontaringscreme. Die had daarnaast mijn shampoo gezet. Maar ja, het komt op haar benen altijd terug. Dan zal het op mijn hoofd ook wel terugkomen. Hè. Maar goed. We gaan vandaag weer een leuke ballonfiguur maken en vandaag gaan we maken een geweldige mooie t rex dinosaurus. Wat heb je nodig voor een leuke T-Rex te maken? Twee ballonnen, 260, ik gebruik rood, omdat rood is altijd het meest gevraagde voor een T-Rex. Een stukje geel van een 350 ballon, of gewoon een ronde gele ballon, een stift en onze ballonpomp. Ik zou zeggen, neem je spulletjes erbij en laten we starten. Om te beginnen gaan we natuurlijk onze eerste rode ballon gaan oppompen. Goed dicht knopen natuurlijk. En we laten een staartje over van ongeveer een viertal vingertjes. We starten met de bek van onze dinosaurus. Dus we nemen een bubbel van ongeveer vier vingers groot. Gevolgd met nog een bubbel van vier vingers groot. Deze gaan we samen twisten. De knoop voor de twee bubbels, zodat ze goed op hun plaats blijven. En we gaan afsluiten met een pinch twist. En dit wordt de snuit van onze dinosaurus. Nu gaan we de nek maken van de dinosaurus, opnieuw. Afhankelijk hoe groot je de nek wil, wil je een langere nek, maak je een iets langere bubbel. Wil je een kortere nek, maak je een iets kortere bubbel. Ik ga ongeveer weer de bubbel, ongeveer de grote maken van mijn hand. En nu gaan we de voorpoortjes maken. Een T-Rex heeft hele korte voorpoortjes, dus gaan we ook twee korte voorpoortjes maken. Maar ik ben nog iets vergeten. Juist voor we de voorpoortjes gaan maken, moeten we eerst hier nog even een pinch twist maken. Dus opnieuw gewoon een bubbel en pinch twisten. En nu kunnen we de voorpoortjes maken. Dus zoals eerder gezegd, de voorpoortjes van een T-Rex zijn heel kort, dus we gaan. Ongeveer drie vingertjes maken. Een bubbel van drie vingertjes. Gevolgd door een heel kleine bubbel. Opnieuw een heel kleine bubbel. En opnieuw een bubbel van ongeveer drie vingertjes die we dan gaan verbinden met deze bubbel. Om deze te verbinden draaien we die in onze pinkswit. En dit is het eerste deel van onze dinosaurus. Dit deel wordt het lichaam en de staart. Daar gaan we zelfs mee verder. We gaan dit gewoon eerst eventjes opzij leggen. En we nemen nu onze tweede rode ballon. Die gaan we ook weer gaan opblazen. Hetzelfde als de eerste. goed dicht knopen. Een staartje overlaten van ongeveer 4 tot 5 vingers. Hier beginnen we met een loop of een bloemlaadje. Goed twisten. Ik steek de knoop altijd door de loop, zodat deze mooi op zijn plaats blijft. Een pinch En nu maken we de onderste poten van de dinosaurus. Die zijn iets groter dan de voorste poten, dus ongeveer, Wat we zeggen, 8 vingers. Opnieuw een pink twist. Opnieuw een bubbel van 8 vingers. opnieuw een loop. En we sluiten af met opnieuw een pinch twist. De rest van de ballon hebben we niet meer nodig, dus die knippen we los. En we knopen het vast. Ziezo, dus dit zijn onze poten van onze T-Rex. Als je wilt kan je de poten nog even masseren, zodat er een beetje een vorm in komt. Ziezo, dan nemen we onze T-Rex en dan gaan we kijken ongeveer waar we deze willen. Dus ik ongeveer de helft niet meer mee sta. En dan draaien we deze naar tussen ja. Draai je pootjes goed op de plaats. Laat een beetje naar boven. En onze T-Rex is eigenlijk... Zo, dat is klaar. Ja. Nu om het gezichtje nog mooi af te werken en mooi in vorm te geven nemen we de gele ballon nogmaals dit kan een stukje zijn van een 350 ballon, maar je kan hiervoor ook gewoon een ronde gele ballon gebruiken je maakt gewoon een kleine bubbel knoopt deze dicht aan de andere kant hetzelfde knoop deze ook dicht en nu hebben we een bubbel met twee eindjes aan. Deze eindjes gaan we gebruiken om onze oogjes te verbinden. Dit stukje van de ballon gooi ik niet weg, dit hou ik terzijde. Ik heb een bakje met allemaal overschotjes van ballonnen. Dat hou ik altijd bij de hand als ik dan oogjes moet maken kan ik altijd de overschotjes daarvoor gebruiken, zodat ik niet elke keer opnieuw een volledige ballon moet versnijden. Dus, nu gaan we de oogjes maken. Hoe doen we dat? We pakken onze bubbel en we verdelen deze in twee aparte bubbeltjes van ongeveer dezelfde grootte. Als deze niet perfect even groot zijn, is dat niet echt een grote ramp. Voilà. Dus nu hebben we twee bubbeltjes. Dan nemen we onze dinosaurus en we gaan onze ogen verbinden met deze pinch twist, dus we nemen de pinch twist en we brengen de oogjes daar doorheen. Zo, nu zie je dat onze dinosaurus nog twee flapjes heeft aan de oogjes. Ik ga deze flapjes ook weer verbinden met de pinch twist. En zo worden deze twee bubbeltjes automatisch ook mooier in vorm gebracht voor de oogjes. Ziezo. En dan hebben we nu al een veel koelere dinosaurus. Maar om het af te werken, gaan we de opjes nog een beetje tekenen. En dit doe ik eigenlijk heel eenvoudig door gewoon een langwerpig treepje op de oogjes te plaatsen. En zo heb je eigenlijk een heel eenvoudige dinosaurus heel snel te maken, maar een heel leuk figuur. En je zal merken, de kleine jongetjes zijn er allemaal gek op. Ik wens jullie heel veel plezier. Maak mooie dinosaurussen. Stuur mij de video's of de fotootjes van jullie dinosaurussen altijd maar lekker door. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.